Begrijpen wat klemtoon is en wat de luisteraar hoort bij een verkeerde uitspraak van de samenstelling. Klemtoon is woordaccent of nadruk. Een woord met twee lettergrepen of meer heeft één lettergreep met klemtoon. De lettergreep met klemtoon is iets langer dan de andere lettergrepen. Een samenstelling is een combinatie van twee woorden. Zon en bril is zonnebril. In een samenstelling ligt de meeste klemtoon op het eerste woord. Zonnebril, belastingdienst, telefoongesprek. Een kapstokwoord is een woord waaraan je de uitspraak van nieuwe woorden kunt ophangen. De kapstokwoorden bij de samenstellingen zijn... Geboortedatum. Mijn geboortedatum is En telefoonnummer. Wat is uw telefoonnummer? Een verkeerde uitspraak van een samenstelling zorgt soms voor een andere betekenis. Bijvoorbeeld wanneer we de klemtoon op de verkeerde plek leggen in kleinkind. Dan horen we kleinkind. Of als alle lettergrepen klemtoon krijgen. Dan horen we in plaats van ziekenhuis. Ziekenhuis. Stap 2. Ervaren. Ervaren hoe de klemtoon in samenstellingen wordt uitgesproken. Laten we eens proberen om die klemtoon in die samenstellingen te voelen. Dat doen we met een elastiekje. Ik hou het elastiekje tussen mijn duimen en ik spreek de woorden uit die hieronder staan. Kijk goed wat er gebeurt. Telefoonnummer. Geboortedatum. Zie je dat ik het elastiekje het meest uittrek bij de klemtoon in het eerste woord? Ik doe het nog één keer. Telefoonnummer. Geboortedatum. Nu jij. Stap 3. Letterkennis. Herkennen van samenstellingen in een geschreven tekst. Samenstellingen zijn combinaties van twee of meer bestaande woorden. Voetbal, regenboog, stoomstrijkeijzer, voordeur, achterkant, overburen, grootouders, kleinkind, schoondochter. Dit zijn allemaal naamwoorden. Er zijn ook samengestelde werkwoorden. Meer daarover in de video Klemtoon, scheidbare werkwoorden. De volgende woorden zijn geen samenstellingen. Ontbijt, ont is geen bestaand woord. Gebak, ge is geen bestaand woord. Lastig, ug is geen bestaand woord. Zie ook de video Klemtoon, de stomme u.